Goed zo, Joyce! hey Joyce! Oh, Joyce, dat smaakt goed, Joyce! Oh, Joyce! Hé, hey Blackjack! Kijk eens, Blackjack! Hé, hey Roosje! Hé, hey Roosje! Hé, hey Annabel! Zit er Joyce? Hé, hey Blackjack! Goed zo, Joyce!